Nou, het staat goed. Tada! En het kastje is met mijn spulletjes erin, hè? Ja, dat is ook weg, hè? Ja, dat is jammer. Nou ja, ja, de slaapkamer is dus ook uh, weg. Kijk, bed, hup, weg. Heb je veel moois gekregen, Filo. Wauw, wat ga je er allemaal in doen? Alles. Alles, hè? Ja, je hebt gelijk. Vandaag sluiten we ook de deur, dus het is echt... Uh... Op het nippertje nog. Ja, Jochane heeft ons echt geholpen. Maar uiteindelijk, uh, ja, even kijken hoe ze zijn geworden Kijk. En... Mooi, hè? Ja, heel mooi. Prachtig. we die... gaan <lacht> Wat leuk dat je kijkt naar deze video. Ik ben Tino. En ik ben Angela. En als Dutch Nomad Koppel reizen we samen met onze dochter uh, continu de wereld rond. Met slechts twee koffers en, uh, en een backpack. Ja, dat is, uh, dat is het enige bezit wat we hebben. Deze video laten we zien ja, de laatste stap die we eigenlijk gezet hebben om helemaal los te komen van Nederland. Door het verkopen van ons eigen huis. En we hebben nog wat leuks. Iedere zondag publiceren we vanaf nu een video. En we dachten hoe leuk is het om dan een kaart te sturen naar iemand die een bericht heeft achtergelaten onder de video. Dus mocht jij een kaart met een persoonlijk bericht van ons willen ontvangen, laat dan een bericht achter onder deze video. En dan hoor je volgende week in een nieuwe video wie de van onze persoonlijke kaart ontvangt. Maar goed, hoe zijn we hier gekomen? Ja, dat is het verhaal. We zijn vertrokken uit Nederland. We hebben de deur definitief achter ons dicht gedaan. Voorheen verhuurden we ons huis aan expats. Dat bracht ook een stukje inkomen. En dat maakte dat we continu konden reizen. En dat beviel eigenlijk wel goed. Totdat op een gegeven moment corona kwam. Dat bracht ons terug naar Nederland. De huurder ging eruit. Dus we zijn zelf in ons huis gegaan. En uh, ook omdat uh, mijn moeder was toen ziek. Uh, ze is overleden een jaar geleden. Uh, dus dat is uh, een heftige tijd geweest. Dus voor dat moment was het heel fijn om in ons eigen huis te kunnen zijn. Maar we, we merkten ook dat het ons weer terugbracht, terugbracht naar uh, het oude leven. Die waar we doen? juist ja. Ja, uit waren gestapt. We hadden gekozen voor een nomadisch leven, voor uh, vrijheid. Uh, we wilden niet meer meedoen aan uh, de ratrace. Toen dus ja. zijn we uitgestapt en zo van lieve Lee, je vervalt toch meer in het oude, oude patroon als je langer in Nederland bent. en Je hebt zelfs toen ook nog gesolliciteerd. Ja, dus ik zag een mooie vacature staan die me op het lijf geschreven was. Ja. en uh, uh, Daar ben ik ook mee in gesprek gegaan. Gedurende ja. dat hele proces voelde het ergens ook benauwend. Mijn ego, de ratio zei van ja, dit is gewoon verstandig, goede keuze. En uh, ja, Zo ging ik ook de gesprekken in. Ik heb gewoon op mijn lijf geschreven. Maar wat ik zeg, je lever, we leveren wel wat vrijheid in. Nou goed, daar moeten we over nadenken. Uh, krijgen we krijgen daar ook weer een bepaalde zekerheid voor terug. Dus, uh, ja. Totdat ja. ik een eindpresentatie moest doen in het Engels over een voorstel hoe ik uh, dat zou aanpakken. Uh, een dag later zou ik dan uh, gebeld worden van nou, we gaan door ja of nee. En het was echt een goed betaalde baan. En de dag dat ze belden, uh, was het bericht heel duidelijk. Ja, we gaan toch niet met je in zee, we gaan het nee. toch niet doen. Tegelijkertijd voelden we allebei een enorme opluchting. Ja. Ja. Echt en zo. Van, oh, en ja. ik denk tot daar dat moment voor mij en voor jou het kantelpunt was: van ja, we zitten gewoon op het goede spoor. Ja. Alleen moeten we in Nederland. Dus de verbindingen die wij hier hebben financieel gezien. Ja, echt het was ook wel iets weer van het oude leven, ja. zeg maar. Heel geld ja. gedreven. Ja. Ook al was het een leuke functie, maar het had echt wel weer geld gedreven geweest. En ja. ook de, ja, de druk van de hypotheek, het past niet meer. Het voelde nee. niet meer goed. En dan merk je toch dat je. Uh, ...gegroeid bent in de jaren dat we, afgelopen jaren dat we gereisd hebben, dat we vertrouwen op, kunnen vertrouwen op het leven, zo, dat het ja. altijd goed komt. Het is denk ik nog sterker ja. geworden in de afgelopen jaren. Ja, dat en je en, nog meer durft te vertrouwen op je intuïtie. Ja. En alles in ons zei van, ja, dit, is, dit moet zo zijn, die baan, dat gaat niet door en dat moet gewoon zo zijn. Ik denk ja. dat mijn moeder ergens ook nog wel ja. dat een beetje <laughs> gestuurd heeft. <laughs> <laughs> Want het was onze grootste aanjager, zeg maar. Ja. Ja, dus ja, dus, dus, dat was echt wel uh, voor ons de, de, ja, zeker. Het, het laatste zetje wat we nodig hadden om ook de laatste stap, stap te zetten om helemaal los te komen van, uh, van een systeem. systeem. Van een, ja. een systeem waarin je afhankelijk bent van, van anderen. anderen. En uh, ja. dat hebben we nu helemaal ja. los. Kijk lekker uh, hoe wij onze spullen... Ja, hoe, hoe we zijn vertrokken. Hoe we zijn vertrokken. Ja, ja was het goed gelegd. Wat <laughs> is mama aan het doen? Die zaken we twijden. aan het wijden. Aan het wijden? Ja, helemaal hoog. Helemaal hoog. Oké. Okay. Dan moet ik op de fotograaf. Ja. Wat gaat hij doen? Hij gaat, ehm... Um, um, ik weet het niet meer. Foto's maken van het huis. Oh ja. Nu weet ik het weer. Nu weet je het weer. En wij moeten even de laatste spulletjes aan de kant zetten. Hè? Ja. Deze. Ah, die posters. Ja. ja. Moet ze allemaal aan de hand dan? Nou ja, het was nachtwerk, <laughs> we hebben het huis helemaal spiek en span gemaakt, maar er moest ook nog een wandje geverfd worden, maar het hechtte niet goed, dus we hebben uiteindelijk nog heel snel behang besteld, opgehaald, en gisteravond nog behangen en toen moest het heel het huis nog schoongemaakt worden, dus... Hoe laat was het? Kwart over twee. Hmm. De fotograaf gaat zo foto's maken, alles even opmeten. Dus daar zijn we mee bezig. Maar het is wel hartstikke leuk, ja, het ziet er, er mooi uit. uit. Ja echt, uh, ja, echt van het je spijt niet, nu? Ja, ik, nou nee hoor, nee, maar meer zo van, oh nog echt even lekker genieten van uh, ons, uh, ons huis. Het voelt hartstikke goed om het los te laten. En uh, ja, maar het is ook fijn om er nog even lekker van te kunnen genieten. Je gaat reflecteren. We gaan daar ook even een foto maken van bij de. Ja, vind ik leuk, maar zo geeft hij... Het handdoekje of is ook een grotere hand. Nee, ik vind dit leuk. Ja. Kijk, tijdens wil je de ja. radiator laten zien, want die gaan ja. verkopen. Ja. Nou, uh... daar gaat niet. Yes. Op het raam. Het Is goed zichtbaar zo. Nou, dat kan ik kan niet zeggen, daar kan je missen je nou, nu maar wachten op, op interesse en biedingen. <laughs> ja, hij gaat natuurlijk ook op Funda en dan ja, zal dat vast wel goed komen. Mooie foto's trouwens. Wat ben je aan het doen dan? Uh, ja, de meubels uh, op de foto aan het zetten. Die gaan zo meteen op Marktplaats. En misschien dat ik ze ook nog wel op Stories Instagram uh, deel om te verkopen. Want dit zijn de laatste meubels... Uh, uh, die we dus uh, nog hebben. Vandaar dat, uh, voordat we vertrekken, ja, we daar nog uh, van af moeten. <laughs> maar ik weet zeker dat het een goede plek gaat krijgen. Het zijn hele leuke meubels. Volop aan het ontspullen. En uh, zo gaat deze stoel, de trip -trap, ook nog uh, de, uh, vandoor. Uh, daarachter het oranje stoeltje, de swan, ook verkocht. De tafel. Dat ook nog allemaal verkocht worden en heel veel kleertjes en schoenen van Filou, hè? Ja! Allemaal verkocht. Waarom gaan we het verkopen? Omdat oh, oh, er alle mensen willen kopen. En Dat is waar, ja. Ja, en deze is Die gaan we ook verkopen. En is die verkocht? Ja, hij is verkocht. Hij wordt vanmiddag opgehaald. Dat is wel leuk, via Instagram Stories. En dat loopt eigenlijk best lekker. En het leuke is dat je dus ook mensen gelijk ontmoet. Dus ja... Ja, wat hadden Instagram echt... Euh, ja, echt een leuk platform op allerlei gebieden, ja. En die glazen potjes die daar staan? Die zijn ook verkocht. Ja. ja deze is ook verkocht. Ja, dus het schiet lekker op. Je is met mijn spulletjes erin, hè? Ja, dat is ook weg, hè? Ja, dat is jammer. Eh, wat zat er allemaal in dat kastje? Alles van mij. Ja, hebben we dat ook verkocht? Ja, en dat vind ik jammer. Ja, dat is ook jammer. Ja. Maar is dat ook jammer? Nou, je vond het een fijn kastje, denk ik. Ja. Je hebt een lach op je gezicht. Ja, we zijn helemaal blij. Want uh, de bestemming... Uh, we naartoe gaan is nu concreet en we hebben het besloten de knoop doorgehakt. Mexico. We hadden nog een voucher van Condor, dat uh, zijn hele voordelige tickets in combinatie met die voucher. Ja, kunnen we voor een prikkie <laughs> kunnen we naar Mexico, dus dat is natuurlijk ook wel aantrekkelijk daardoor. En vanuit Mexico, ja dan zijn we eenmaal in Midden-Amerika, uh, Midden dus dan zouden we heel graag nog naar Costa Rica willen. Het strand, dat, daar houden we van. Uh, maar ook uh, zijn we meer op zoek naar uh, spiritualiteit. en om daar meer ja, zeg maar, uh, ruimte voor te maken. En dat vind je wel in Mexico of in Costa Rica. Of, ja, alles valt nu op zijn plek. Dus vandaar dat we gewoon echt heel blij zijn. Van, ja, dit gaat het gewoon worden. <laughs> en daarna zien we wel weer verder. En zo is het. Waar ga je naartoe, Filhoek? Heb je er zin in? Leuk. Ja, wil jij nog wat vertellen? Oh, ik wil ook nogal wat vertellen. Maar <laughs> daar gaan we naar het notaris. Uh, om te regelen dat we voor de oplevering al uh, kunnen vertrekken naar Mexico. Vertrekken aan de 28 e En 1 april daarna is de overdracht. Dus we moeten even een uh, machtiging... Uh, ja precies, een volmacht. Ja, een, volmacht. Ja. een volmacht. Een volmacht. Een ja. dus Maar eerst, doe lekker naar het peuterhuis. En wat een lekker weer. change oh, ja. my life. I would Auw en heb je er zin in. Auw. Zo. So. Ja, wat gaan we doen? Nou, we zitten bij de notaris nadat we Filou net weer hebben weggebracht bij het peuterhuis. Er zat er weer heel veel zin in. Maar we gaan uh, de volmacht tekenen. Zo, weer een stapje. Nou, het zijn allemaal stapjes die we aan het zetten zijn. Ja, en nog even dan. Uh, is het zover? Nu nog eerst nog even naar de mondhygiërist. Ook lekker. <laughs> ook zoiets. En misschien dan, uh, een. Een spraak bij de kapper maken. Ja, gewoon dat soort dikketjes. Ja, dat is wel leuk. Ja, from fouling Apart. Cause you built me a mosaic. Yeah. Tandarts. perfect puzzle. Yeah. Nou, to capture my heart. Nou, daar heb ik een stamp van. Een stampotje, lekker Hollands. Ja, nu kan het nog. Maar uh, ja, vandaag zijn we tandarts geweest. Maar veel om dan reuze mee, dus dat, uh, dat is wel fijn. Dus, uh, maar het ziet er wel naar uit uh, dat we ook naar een. Uh, ja, tandarts in Mexico moeten gaan zoeken, want mijn kroon moet waarschijnlijk vervangen worden. Dus uh, ja, maar goed, het gaan me hier niet meer redden, dus dan wordt het in Mexico. Ja. Nou, lekker diep in daar, hè? Ja. Ze <laughs> zit op het potje, dus daar moeten we eerst naartoe, want ik wilde eigenlijk laten zien dat we onze laatste maaltijd aan deze oh, tafel gaan eten. Ja, die wordt zo meteen opgehaald, dus we kunnen ook niet een drie ganger diner nemen. Het is een eitje met rood hè hey, aan? Ja. So I promise I'll be there for you. I'll pick you up when you found. You know I'll be here when you need me to. To so you won't have to stand alone. Nou hoe was het laatste nachtje. Ja, heerlijk geslapen. Filou ook. Dus uh, dat, uh, dat was echt een heel fijn nachtje. Hier is het uh, leeg, dus straks gaat de bank weg. Nou, dit, bank, dit zijn spullen die naar de kringloop mo moeten. Dus uh, nog boekjes van Filou. Maar goed, de koffer, natuurlijk niet. Die moet nog ingepakt worden. Ja, we liggen lekker op schema. Maar het wordt wel een drukke dag vandaag. We hebben het helemaal zo gepland dat mensen op bepaalde momenten het bed komen ophalen, en een commode en dat soort dingen speelgoed nog even uitzoeken. Drukke dag, maar eerst even koffie. Nou ja, de slaapkamer is dus ook leeg. Uh, bed, hup, uh, weg. Ja, alles is weg. Ja, oké. Okay. Het bed van Filou is weg. Uh, het lampje wat er aan hing heen is weg. Ik kom je eraf halen. Een uh, bank, ja die is dan buiten, uh, maar ook nog een vloerkleedje, een hanglamp, uh, alles, nou het is onvoorstelbaar, alles weg. Tussen het verkopen door, uh, waren er toch een aantal dingen waarvan we dachten, ja die moeten we gewoon echt in Nederland nog doen. Ja, om het uh, rond te maken zeg maar, ja. er waren een aantal dingen die nog moesten gebeuren. Ja. Eén daarvan was uh, een beschuitje eten met uh, harelslag. Op bed. <laughs> dat is echt niet Hollandse. Ja, maar dat is ook iets wat we deden toen Kilo nog een babytje was. Ja. Iedere ochtend uh, legde ja. een lekker beschuitje. Oh, heerlijk, heerlijk, ja. ja maar uh, een ander belangrijk ding, ik ben uh, vorig jaar tijdens kamperen mijn ring kwijtgeraakt, mijn ja. trouwring. An was erbij, dus het is ja, niet een slechte smoes. Maar. Ja. En ik heb er beelden van. En ik heb ook ja. nog heel lang gezocht naar de, naar de, de ring. ring. Ja. heel lang gezocht naar de ring. En uh, nou ja, in Dordrecht zat uh, de goudsmid die onze originele trouwring uh, heeft gemaakt. En uh, ja, we zijn nog bij hem teruggegaan. Ja, om, ja dus in de uh, laatste week heeft hij het nog voor elkaar gekregen. Ja, echt super om tof. Van mijn ring twee nieuwe. Uh, ja trouwringen te maken. Helemaal in de stijl wat nu ook gewoon helemaal bij ons past, zeg maar. We zijn er echt zo blij mee. Ik zal even scherp. Kijk, oh, zie ik, ja. Zie je het zo? Hey. Ja, mooi toch? We zijn er echt heel erg blij ja. mee. Hebben we hebben nog een interview gehad bij Villa Augustus, met een van onze favoriete plekken ja. In de Buurt. Een heel leuk artikel geworden. Ja, we um... zetten het linkje wel hier onder ja. de video. Ja, ja. Dat is wel leuk. leuk. En uh, we hebben nog een koffietje gedronken bij Hazel, ja. met een boterkoekje, ook zo lekker. We ja. ja, kwamen regelmatig, heel leuk uh, lief tentje, fijn teentje. Ja. En op de laatste dag uh, werden we, hebben we sowieso geslapen in de, in de mooiste B&B van Dordrecht. Ja. En, uh, Wat tevens ook van vrienden van ons uh, is, en ja. maar echt met liefde en in detail helemaal mooi neergezet. Fantastisch, dus dat was een heerlijke. Ja, met een super lekker ontbijt ja. en gezellig. Dus dat was een super. fijne manier om weg te gaan. Die zondag was ook mooi. Ik werd die dag gevolgd door Koen Koen ja. Brouwer. Hij werkt voor de EO en maakt een serie Vreemde Vaders. En ik ben dus een van die Vreemde Vaders. En, uh, ja. um, waarom weet ik niet. Maar in nou, ieder geval, jawel. Ja, <laughs> ja. Het is natuurlijk toch anders dan anders. Hoe we ja. met Filou uh, reizen. En... Um, en hij heeft ons de hele dag gevolgd. Dus dat is erg leuk. Uh, heel veel leuke beelden. Totdat we op Schiphol aankomen en vertrekken. Ja. en uh, ja, Sowieso een leuke gast. Maar het was heel een waardevol. fijne dag. Heel waardevol. Ja. om uh, ja. Ook om die beelden, beelden te hebben. Ja. Want een van de mooiste momenten vond ik wel van die dag dat we vertrokken naar Schiphol is dat we daarvoor hadden afgesproken met het beste vriendje van Filou, met Sol, nou. en ja, die twee hebben zo'n mooie connectie met elkaar. Van ja echt Sol mee, we hebben speeltuin gespeeld en wij hebben nog met hun ouders, ja. met de ouders van Sol, heerlijk koffie gedronken. En dat hebben we allemaal op, uh, op video staan, dus het is ja. echt uh, fantastisch. zo waardevol, ja, echt, echt heel echt mooi. Heel leuk. Ja, Filou. Ja. Ja. Hoi. Hoi! hello. Hi. Nieuwt. Je Ja. Kijk eens wat Filou heeft. Oh, uh, zo so zijn jullie gaan Je ja, die moet. Hij is los. <laughs> Zoelt ook nog Die albei in dezelfde ketting. Ja, ja. Dus waar jullie ook zijn samen, ja. Zal even kijken, Oh ja, je zien dat? Krakietoe! Wauw, dat is mooi! We gaan naar het speeltijd En dan sturen naar papa en mama ook af en toe een hele mooie foto. Nou jij woont in een tiny house? Ja, maar zo, zo minimalistisch als ja, zo dit, niet, <laughs> jullie hele hebben en houden. Ja. Ik neem je mee in uh, onze eerste week hier in Tulum, Mexico. Ja, bedankt voor het kijken. Geniet van je dag. Uh, volg je droom. En we zien je volgende week. Doeg! Adios.